Welkom bij Zaanreis. Ik ben Daisy. Ik werk 24 jaar bij Zaanreis. Ik ben binnengekomen als impactmedewerker bij Randstad. Ik heb enkele jaren als impactmedewerker gewerkt en nu ben ik werkzaam als teamleidster. Mijn werkzaamheden zijn eerst de overdracht met mijn collega in de vorige shift. Daarna loop ik naar beneden met de planning. Ik ga kijken of iedereen aanwezig is. Als dat gebeurd is, ga ik overleggen met mijn lijnverantwoordelijken en daarna ga ik verder met mijn eigen werkzaamheden. Het leuke aan mijn functie vind ik het verschillende werkzaamheden. Het is nooit saai, het is iedere dag weer anders. Ja, dat vind ik het meest leuke: het variatie. Ik ben Thomas, ik ben operator bij Sunrise. Elke dag... Ik maak voor onze koekjes de juiste mengsel en ik zorg dat onze koekjes komen naar onze klanten met de beste kwaliteit en met de juiste smaak. Ik denk dat de het beste is als ik weet als mijn of jouw kind gaat eten onze koekjes. Ik weet dat die koekjes zijn gemaakt met kwaliteit en ook met passie voor kinderen. Mijn naam is Ben en ik werk op de impact bij Sanores. Mijn dag begint met het overnemen van de vorige ploeg. Dan vul je een paar digitale dingen in op de computer ter controle en dan begin je eigenlijk je dag. Wij werken met drie ploegen, ochtend, middag en nacht. Ik vind het erg fijn dat je drie ploegen hebt. Je hebt vaste tijden, dus je weet precies waar je aan toe bent. Mocht je nog bepaalde dingen voor jezelf willen doen, dan weet je de week ervoor precies welke tijden je vrij bent. Typisch voor Sunrise is dat Sunrise zorgt voor eigen mensen en krijg je ook daarbij goede salaris. Wat ik denk voor Sanne Reis is de belangrijkste is verantwoordelijkheid en doorzettingsvermogen. Veiligheid vind ik een van de belangrijkste punten en kwaliteit is natuurlijk ook naar je klant toe is dat een van de belangrijkste dingen. Hier is het altijd gezellig, kan je altijd lachen met goede en juiste collega's. Nou, de werksfeer is erg leuk omdat je werkt elke dag met dezelfde ploeg, ongeacht op welke lijn je staat. De ploeg is hetzelfde, dus iedereen kent elkaar en iedereen schiet goed met elkaar op om zo gezellig de dag door te komen. Het werken via Randstad bij SanoRise bevalt erg goed. Het fijne aan Randstad vind ik dat de communicatie gewoon erg goed is. Stuur je een mailtje, is er iets, er wordt bijna dezelfde dag nog gereageerd. Ook hier achter me zie je, heb je gewoon lokaal een kantoortje, dus je kan altijd langskomen. Het fijne bij samenreizen is dat je gewoon lekker kan doorgroeien. Toen ik hier begon was het een beetje wachten op pallets weglopen. En nu voel ik me bijna even verantwoordelijk als de andere drie op de lijn. Als je wil hier komen heb je geen speciale opleiding nodig. Maar als je wil doorgroeien krijg je altijd kans om te leren. Het contact met Randstad is zeer goed. We hebben vooral veel contact met elkaar. Als er iets is zijn altijd oplossingen gericht. Dus ja, erg prettig werken. Als ik morgen werk kom, het eerste wat ik doe, ik loop naar mijn collega's, we schudden elkaar de hand en ik vraag of ze koffie willen en we gaan samen even een bakje koffie drinken. En wat, wat doe jij, jij morgen? morgen?